Als je als ondernemer ja, sollicitanten binnenkrijgt, moet je natuurlijk beoordelen met wie ga ik een traject in en met wie niet. Het liefst zou je natuurlijk met alle sollicitanten gesprekken van uren uh, voeren om ze echt allemaal persoonlijk te leren kennen. Maar dat is helaas niet haalbaar. En ja, hoe kom je dan tot een besluit? Hoe besluit je dan met, met deze persoon ga ik wel verder en deze drie uh, niet? Nou, dat is pre kwalificatie en dat is waar, waar Harvard een uh, grote rol in speelt voor onze klanten. Ik had een ander uh, bedrijf hiervoor en wij leverden ja, digitale, innovatieve oplossingen aan andere bedrijven. Mm -hmm. En Ik werd op een gegeven moment benaderd met het vraagstuk van een, uh, van een nieuwe CEO, van een groot callcenter. Die zei, Joh, ik, ik neem elk jaar uh, ongeveer duizend mensen aan en een groot deel van die mensen ja, die vertrekt alweer na een aantal maanden. En iedereen zegt me dat dat normaal is en dat dat zo hoort in onze industrie. Maar, maar waar ligt dat nou aan en kunnen we dat nou niet uh, ja, op een andere manier beter doen? Wij praten met recruiters en vragen, joh, hoe zit jouw leven er uit? Hè? Wat doe je nou op zo'n dag? En dan komt er ook wat frustratie naar boven. Ja, uh, <coughs> LinkedIn. Ja, ten, nou, ja, <laughs> ja. nou ja, tenslotte ga je natuurlijk met sollicitanten praten. Uh, mensen die aangenomen zijn, mensen die afgewezen zijn. Ja, en dan blijkt dat er ook een hoop pijn zit, uh, ja. omdat het proces ja niet niet efficiënt is, een hoop tijd kost en uh, ja, heel vaak als oneerlijk wordt beschouwd... en er uiteindelijk mensen worden aangenomen die ja, toch niet de juiste fit blijken te zijn. Sollicitanten hebben niet altijd een juist beeld van een organisatie. Dus als je tegenwoordig functieomschrijvingen leest, ja, plakt er een ander merk boven. En dat klopt ook weer, hè. een jong en dynamisch bedrijf zoekt uh, innovatieve <lacht> teamplayers die een verschil willen maken. Ja. Maar wat zegt dat dan? Ja. Dus waar kom ik nou echt terecht straks en wat moet ik dan elke dag gaan doen? Wat is het, wat is het werk? Dus De sollicitanten begrijpen niet wat het werk inhoudt. Er worden besluiten genomen op basis van data die niet voorspellend is voor succes. Dus als je trainee wordt bij een groot bedrijf, uh, ja, je hebt een universiteit afgerold. Ja, dat hebben ze allemaal. En je hebt nog wat extra activiteiten gedaan. Ja, dat hebben ze ook allemaal. Dus ja, waar ga je naar kijken? Je neemt iemand aan en je zou natuurlijk na twee jaar kunnen kijken. Was het succesvol? Is die persoon die dan nog? Is die gelukkig? Is die succesvol? En kunnen we dat dan terugplotten op de oorspronkelijke hiring decision? Alleen omdat bij organisaties die disciplines verzeild zijn, dus de business en recruitment best wel aparte eilanden zijn, werd die loop niet gekloost. Die drie elementen hebben wij met Harvard opgelost.